Hallo, in deze screencast gaan wij kijken naar het codeformulier en zorgen dat het codeformulier in onze website terecht komt. Maar ik wil jullie eerst nog even bijpraten over een aantal instellingen. Hierboven bij het slotje kun je kijken naar instellingen en dan kun je bij algemeen kun je toevoegen e-mailadressen verzamelen, ja of te nee. Het is maar wat je wil. Het hoeft uiteraard niet. Uh, als je dat niet doet, kan iedereen zonder e-mailadres jouw escape room uh, uh, uh, doen, zal maar zeggen. Dan kunnen ze dat codeformulier invullen. Uh, als je wilt uh, dat het formulier maar één keer verzonden is, nou, dan moet je dit aanklikken, maar dan moeten ze ook weer inloggen met Google. Dus dan kun je deze ook aanzetten. Um, nou, bewerken na verzending, dus uh, ja, vind je dat prettig, ja of te nee? Uh, dus daar moet je even in kijken, wat wil je eigenlijk? Ik heb dat allemaal uitgezet. Um, bij de presentatie uh, kun je nog een bevestigingsbericht uh, uh, erbij toevoegen. Uh, dus als het formulier verzonden is, krijgen ze meteen een soort pop-up van hey, goed gedaan, formulier is verzonden. Uh, dus dat is nog even over de instellingen. Wat ik ook nog niet uh, gezegd heb is... Um, bij het codeformulier dat je het verplicht moet maken. Ja, dus dan uh, moet je zorgen dat mensen het moeten invullen. Anders kunnen ze het ook invullen uh, en, en niks invullen en toch opsturen. Ja, dus dat dus nog even over de instellingen van het codeformulier. We gaan even terug naar mijn Google Sites. En hier was onze escape room test. En je hebt een mooi plot bedacht en je wilt meteen een vraag stellen met het codeformulier. Nou, hier zie je het codeformulier staan. Laat ik dat nog een keer doen op een andere dag. Hier staat nog niks. Uh, nu wil je jouw codeformulier hier aan toevoegen. Nou, waar zou dat staan? Dat staat natuurlijk in je drive. En wat natuurlijk altijd handig is om bij recent te zoeken, want daar heb je pas in zitten werken, dus waarschijnlijk komt hij. Yes! En dan doe je hieronder, klik je op invoegen. Nou, dan is hier al jouw codeformulier. Wil je dit weg hebben? Schuiven een beetje naar boven. Zo. En yes. En wil je hier een slotje bij, hè, zodat het wat, wat beeldend is, dan kun je weer zeggen, oké, okay, wil een afbeelding selecteren. Um, nou, ik heb in mijn Google Drive bij de breakout... Weet ik een aantal slotjes staan die ik uh, verzameld heb van Breakout Edu. Nou, dat is een website die je kunt zoeken. Daar staan al dit soort slotjes op. En uh, nou, wat wil je? Deze bijvoorbeeld selecteren. Nou, dan ziet dat er meteen uh, weer anders uit. Dus dit is even hoe jij jouw codeformulier toevoegt aan je escape room.